Dag Hans, ook deze week is onze video helemaal gewijd aan de actualiteit. We kunnen er niet omheen, het conflict tussen Rusland en Oekraïne dat voortduurt. Jullie hebben met het team een aantal scenario's berekend over wat de macro-economische impact van dat conflict zou kunnen zijn. Ik stel voor dat we die vandaag eens overlopen, die scenario's. Jullie evalueren van dag tot dag eigenlijk hoe de situatie evolueert. Hoe doen jullie dat en hoe kijken jullie vandaag naar het conflict? Ja, in de eerste plaats nog altijd uh, met veel bezorgdheid en, en medeleven, dat, dat blijft voorop staan. Um, ja, en daarnaast is het inderdaad zo dat we nog elke dag samen zitten in comitévorm met de collega's om te bespreken ja, welke richting het uit zou kunnen gaan. Um, nog altijd onder, onder de duidelijke bemerking dat er enorm veel onzekerheid is. Maar desondanks denken we dat er uiteindelijk wel een akkoord uit de bus zal komen, niet onmiddellijk. Um, maar wel in de niet zo verre toekomst. En dat akkoord zou dan erin kunnen bestaan dat er een oplossing wordt gevonden uh, rond de Donbass, uh, de Krim, uh, de NATO-neutraliteit van, van Oekraïne, misschien een aantal afspraken rond uh, militarisering of demilitarisering, uh, maar dat zijn maar slechts ruwe krijtlijnen. En dat beschouwen jullie eigenlijk als het basisscenario? Ja, dat is het basisscenario waar we vandaag uh, het meeste geloof aan hechten. Maar ja, uh, onzekerheid hier blijft troef. De toestand die blijft echt heel onzeker. We hebben ook niet altijd zicht op wat er precies uh, gebeurt. Jullie hebben dat wat verder bestudeerd en er zijn ook drie alternatieve scenario's uitgewerkt, Hans? Ja, dat klopt en je zegt het goed. Alternatieve scenario's, niet zozeer risico scenario's, omdat je, Als je zegt risico, dan, dan geef je nog altijd de indruk dat je een zekere probabiliteit op kan kleven. Dat kunnen we voor alle duidelijkheid niet. Maar een eerste mogelijkheid zou zijn dat het conflict veel verder nog escaleert uh, zonder uitzicht op een, op een overeenkomst. Uh, wat allicht nog extra onzekerheid met zich meebrengt, hogere energieprijzen ook, meer sancties. En dat zou ons allicht uh, in Europa duwen in de richting van een recessie. Tweede mogelijkheid is dat er, um, ja, dat er eigenlijk een bevroren conflict ontstaat. Hè. Niet onmiddellijk een oplossing, een soort van padstelling, gridlock, zoals ze in het Engels zeggen. Um, veel onzekerheid ook. Um, technische recessie is dan zeker mogelijk, maar ja, de impact is dan milder dan uh, in het eerste uh, scenario. En dan een hoopvoller, een meer hoopvol scenario zou kunnen zijn dat er uh, heel, op heel korte termijn een overeenkomst wordt, uh, wordt gesloten. Dat is niet het basisscenario, maar dat zou dan betekenen dat er misschien ook een paar sancties kunnen verlicht worden. En dus uh, goed, we bekijken het nog altijd van dag tot dag. Laten we dan eens terugkeren tot wat jullie vandaag als basisscenario beschouwen. Een akkoord op eerder middellange termijn. Wat zou de macro-economische impact daarvan zijn? Ja, het is duidelijk dat de impact neerwaarts is wat betreft de groei. Dus ik heb nu het groeicijfer voor 2022 teruggebracht van 3,7% in 2022 tot 2,2% voor Europa vandaag de dag. Er is onzekerheid rond. Het inflatiecijfer heb ik hoger gebracht tot zo'n 5,5% voor 2022 in zijn geheel. En dan in 2023 zouden de inflatiecijfers dan in Europa terug aansluiting moeten kunnen vinden met de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Ja, een lagere groei, een nog hogere inflatie, dat maakt het werk van de centrale banken er niet makkelijker op. Nee, dat is zo. En ze zaten al duidelijk op de weg van een verstrakking van het monetair beleid. En dat blijft ook zo. Hè. Dus uh, het is hier heel duidelijk. Ik zou hier kunnen verwijzen naar de beslissing van de Europese Centrale Bank vorige week. Dus wat zij hebben gedaan, zij hebben uh, het terugbrengen van de, het obligatieaankoopprogramma versneld. Dus eigenlijk naar voren getrokken, wat hen toelaat om al in september een eerste renteverhoging door te voeren. Of het september is of december, laat ik nu voorlopig in het midden. Maar het, het punt is dat ze verder gaan om uiteindelijk die risico's met betrekking tot uh, inflatie uh, in de gaten te houden. Ze blijven daar waakzaam over. Uh, en dan de FED komt natuurlijk deze week uh, samen uh, en zal een eerste renteverhoging doorvoeren van, van 25 basispunten. En dat is ook maar de eerste uh, van nog meerdere renteverhogingen die eraan komen. Dus er zullen allicht nog zes extra renteverhogingen dit jaar aankomen met nog een aantal uh, volgend jaar, in 2023 ook. Dus ja, verstrakking van het monetair beleid om toch die, die lange termijn inflatie... Verwachtingen onder controle te houden. Ja Hans, dan moeten we het uiteraard ook nog even over de financiële markten hebben die zeer volatiel blijven reageren op elke stap in dit conflict. Je hebt in de vorige video al uitgelegd dat jullie de investeringsstrategie bij de Groof Peterkam een aantal keer hebben bijgestuurd. Hoe zit dat eigenlijk vandaag? Ja, dat klopt. Hè. Dus, uh, misschien nog even kort herhalen. Op 22 februari hebben we het, ge het gewicht van Europese aandelen een beetje verlaagd. Op 3 maart hebben we dan iets meer het accent gelegd op Amerikaanse aandelen, ook op kwaliteitsaandelen. Dat wil zeggen, zeg maar, gevestigde waarden over verschillende sectoren heen, maar, maar aandelen die echt hun verdienst al hebben gehad in het verleden. Um, en dan is het zo dat we op 10 maart, dus vorige week donderdag, een paar gelijkaardige stapjes hebben genomen. Dat dat maakt dat nu het accent iets meer ligt op Amerikaanse aandelen in de portefeuille, ook iets meer op kwaliteitsaandelen. Maar dat is toch iets wat moet genuanceerd worden ook, dat is relatief. En het is zeker ook zo dat we geïnteresseerd blijven in cyclische aandelen vandaag de dag en ook zeker Europese aandelen gezien de huidige waardering. Dus de conclusie is dan dat we aandelen nog altijd beschouwen, ondanks het het korte termijn voorzichtigheidsprincipe, dat we aandeel nog altijd beschouwen als de activa-klasse die het meest geprefereerd is op lange termijn in een voor de rest zeer breed gediversifieerde portefeuille. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting en tot binnenkort.